William vlogt wel, kijkers! Ik ben Mirjam de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Het is weer zaterdag, joehoe! Ik ben weer helemaal hyper want het is een weekend. En dat is altijd fijn. En zeker als de regeltjes wat soepeler zijn. Hey, dat ruikt ook nog. Maar goed, welkom in mijn keuken. Ik ga vandaag BB met R maken. Wil je weten wat het is? Blijf dan vooral even kijken. Ah, gelukkig. Je bent er nog. BB met R is bruine bonen met rijst. BB met R, bruine bonen met rijst. BB met R, bruine bonen met rijst. Nou, zal je zeggen, hoe kom je aan dat recept? Nou, dat ga ik jullie vertellen. Dat recept heb ik van... Naomi van Gleur. Zij heeft ook een YouTube-kanaal. Zij uploadt ontzettend leuke video's. Ik koop video's dus. Ik dacht, ik ga het even over een andere boeg gooien. Deze keer ook. Zachtjes. Ik heb de rijst alvast opgezet. Ja, ik heb werkelijk geen idee of ik het helemaal goed doe. Want het was nog een beetje lastig met hoeveel ze gebruikt. Dat zal misschien ook wel een beetje op gevoel zijn. Mocht je het hele recept willen weten. Dat ga ik niet vertellen, dat heeft Naomi gedaan. Pimentkruiden, nooit van gehoord. Dat ga ik dus nu voor het eerst gebruiken. Ja, ik ga maar aan de slag denk ik. Ook olie gebruik ik. Eh, want waar we mee moeten beginnen is... ...het vuur aan doen. Oh, kom maar, Oh kijk, we gaan een beetje lastig zonder vuur hè. Zo. Nee, doe ik er een beetje olie in. Het is dus wokolie. Ik denk dat het hele verkeerde olie is. we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Gaan het meemaken. Teentje knoploop. Ik ben heel lui. Ik heb uh, gesneden shallotten. Nou ja, dat is niet omdat ik lui ben. Maar ze hadden gewoon geen losse bij de Albert Heijn. Of uh, geen versen. Dus de shallotjes gaan erin. Ik ga die alles gebruiken. En de knoflook moest daarbij. Ik heb al trek. En als ik trek heb word ik zagrijnig. Nou zag ik dat zij er ook een, volgens mij was het een madame Jeannette, in deed. Nou die ga ik even overslaan hè. Knoflook doe ik erin. Of die schiet ik uh, tegen de muur. En dan gaan we dus even fruiten samen. Dan ga ik nu de gerookte kip toevoegen. Ook die heb ik helemaal zo uh, kant en klaar. Sorry. Misschien is het helemaal niet goed. Hm. Ja, kom je maar. Uit. En uh, dit bakken ik even mee. <lacht> Laten we het ook de van Willen jullie ook even in mijn pannetje kijken? Kijk dan! Oeh. Nou, dat wordt wel goed, jongens. Pimentkruiden. Oh, oh, oh. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Pimentkruiden? Ja, oeh, wat het? De tomatenpuree. We ga er doorheen. Ik heb een klein blikje trouwens een soep. Dit wordt wat hoor. De bruine bolen gaan erbij. Ik moet lachen, want ik vind het zo spannend. Dus, nu hebben we een soort van bruine bolen in tomatensaus. Ik ga heel even de video terugkijken. Lekker aan het bakken, lekker aan het knetteren. Kijk. Kijk. No. Ja. <laughs> ik weet niet waar dat geluid van maakt Oké, okay, nu ga ik de bruine bonen toevoegen, twee potten bruine bonen. En als ik de bruine bonen doorheen heb gedaan, dan uh, ik zet ik het vuur sowieso in wat zachter. De plaat zet ik wat zachter. En dan uh, kan het even rustig uh, uh, koken. En ik heb ook water gekookt. Uh, dus dat giet ik er dan ook bij, zodat het wat, uh, wat meer soep wordt. En de bruine bonen wat meer kans hebben om uh, ja, rustig uh, te koken. Ik heb dus nu de bruine bonen in de pan gedaan en het water mag daarbij. Want dan kan het een soepje worden natuurlijk. 500 ml water is dat. Dan deed ze ook kruiden erbij. Zwarte peper. Allemaal op gevoel. Piment. Drie bolletjes. Gaat dat smelten? Blijven dat hele stukken? Ik weet het niet. Maar het zit er nu nog heen. En kruidnagel Oh, kruidnagel Lekker hoor. Zo. Hop. En eigenlijk heb ik ook geen idee hoe lang het op moet staan. Oh, dat lijkt een beetje op een tomatensoepje. Het ziet er een beetje hetzelfde uit, moet ik zeggen. Toch? Ik had in de video ook gezien dat ze er suiker bij gedaan heeft. Ik had nog kokosbloesemsuiker. Die heb ik erin gedaan. En knakworstjes. Nou, ik heb geen Madame Jeannette, geen pittig ding, maar ik heb wel pittige knaks erin gedaan. Ik denk dat we ik toch ergens de, de pittigheid vandaag. Ik vind het lekker. Maar ja, daar was ik ook niet bang voor dat ik het niet lekker zou vinden, maar eigenlijk moet je dit proeven, Naomi. Ik heb nog zaudrui. Zaudrui, zaudrui. Ik laat het nog heel even opstaan, zodat het een beetje in kan trekken allemaal. En dan gaan we lekker smikkelen. Het eindresultaat, we gaan even proeven. Wij vinden het heerlijk om uit een schaaltje te eten. Dus uh, dat ga ik nou nog maar even doen. Ik ben benieuwd. Het schaaltje is helemaal leeg. Het was Lekker! Vond jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Geef ook even een duimpje bij de video van Naomi. Want die heeft het uh, toch maar even laten zien hoe dat allemaal moet. Heb jij een leuk recept die ik ook moet proberen? Laat het mij even weten. Het liefst iets over de grens. Hou van uitdagingen. Ik zie jullie graag de volgende video. Toedels!